Zo, het is dus, uh, licht. Nou, welkom in uh, mijn tent. Welkom uh, op uh, camping uh, de achtertuin. Ik lig hier al uh, sinds een uur of uh, kwart voor elf. En, uh, het is tijd om te slapen. Ik moet nu stil zijn op de camping. Want het is elf uur geweest. En dan uh, geldt er een nachtrust. Maar uh, ik ga lekker slapen. En de eerste dag op camping de achtertuin is geslaagd. Ik wens jullie allemaal slaap lekker. Dank jullie wel.